Als je medicijnen gaat gebruiken, dan wil je natuurlijk dat ze veilig zijn. En waar haal je je informatie? Steeds meer mensen zoeken op internet naar heldere, duidelijke, onafhankelijke informatie over medicijnen en over medicijngebruik. Vanaf vandaag gaan vier partijen daarin samenwerken in het netwerk patiënteninformatie. Heel nuttig. We gaan eens even vragen hier op straat hoe mensen denken over medicijngebruik en hoe komen zij aan hun informatie. Als ik vragen mag, als u medicijnen gebruikt, hoe zoekt u dan uw informatie op over die medicijnen? Ik, uh, ik lees meestal wel de bijsluiter die bij het in het doosje komt. Uh, internet? Uh, meestal krijg ik dat gewoon van de apotheek en van de huisarts. Nou, meestal doe ik dat via mijn arts. Dan wel via internet, hè, om te kijken of er zo'n medicijn ik slik. En uh, heeft u dan een vaste site waar u uh, begint te zoeken of hoe, hoe, uh, hoe doet u dat precies? Ik denk dat ik moet bekennen dat het gewoon Google is. En dan uh, check wel van uh, of het geen uh, reclamesites zijn van medicijnfabrikanten. Maar uh, bijvoorbeeld van een verzekering die je geeft van een soort thuisdokters-site of zo. Uh, ja, dat vind ik dan wel betrouwbaar. En ik kijk ook altijd naar wat de ervaringen zijn van het uh, medicijn. Hoe het uh, bevalt. Uh, ik gebruik Google eigenlijk. Het beste denk ik dat je naar de reviews kan kijken van wat mensen er zelf van vinden. Dus wat de ervaringen zijn van de medicijngebruikers. Ja, meestal, meestal krijg ik het door via de apotheek. En dan zoek ik het op via Google, dichtbij zijn de winkel waar ik het kan afhalen. Nou, sowieso vergelijk ik websites. En vaak kom je ook wel als je wat verder zoekt uit op de site van de dokter zelf, van de huisarts zelf, van het ziekenhuis of een van het ministerie, dat soort dingen. Zo zie je maar weer. Mensen komen op verschillende manieren aan hun informatie over medicijngebruik. Soms van de overheid, soms van andere partijen. En een aantal van die partijen gaan nu samenwerken, zodat het nog makkelijker wordt om duidelijke, heldere, objectieve informatie over medicijngebruik te vinden. Lijkt me super handig.